Hoi, ik ben Danielle en deze video gaat over de anatomie van de longen. We gaan het hebben over de longen, de bronchiën, alveoli en de pura. Hier zie je de longen en de rest van de luchtwegen. De onderkant loopt tot het diafragma, oftewel het middenrif, En de bovenkant loopt zelfs iets verder door dan de sleutelbenen. Het gebied tussen de longen heet het mediastinum, maar onder andere het hartlicht, de grote bloedvaten en de slokdarm maar ook de luchtwegen zoals de trachea oftewel de luchtpijp, en de bronchiën, die de trachea verbinden naar de longen toe. Het deel van de longen dat tegen de ribben en tussen ligt heet het kostale oppervlak. En het oppervlak aan de binnenkant, aan de kant van het mediastinum, heet het mediale oppervlak. Daar zit longhilus. De longhilus is de longboord waar de bloedvaten en luchtwegen de long in en uit gaan. Als we de long van de zijkant bekijken, zien we ze zitten. De bronches, de arteria pulmonalis, de pulmonalis, en verder nog kleine bloedvaatjes naar de bronchieën, de lymfevaten en zenuwen. Mochten de termen arteria pulmonalis en pulmonalis je niks zeggen, kijk dan de video Hart, Anatomie en Functie. Dit alles is omhuld door de pleura, waar we het straks nog over gaan hebben. In de long zie je verschillende kwabben. Rechts hebben we er drie, de lobe superior, medius en inferior. En links hebben we er twee, de superior en inferior. Links zit natuurlijk ook het hart, dus de long is kleiner aan de linkerkant. De afscheidingen heten fissure. De fissura obliqua, ook wel de fissura major genoemd, die rechts en links zit. En dan rechts nog de fissura horizontalis, ook wel de fissura minor genoemd. Dan gaan we het hebben over de bronchiën. De luchtweg begint bij de neus, dan de pharynx, de trachea en spits dan af in een linker en rechter primaire bronchus. Dan vertakt het naar de verschillende longkwabben, de bronchus lobaris, en dan naar de verschillende segmenten, de bronchus segmentalis. En dan wordt het steeds kleiner en kleiner en dan worden het de bronchiolen, wat letterlijk kleine bronchiën betekent. Dan komen de bronchiolen uit in een alveolus. Een alveolus is een klein luchtzakje waar gasuitwisseling plaatsvindt. Daar hebben we er miljoenen van, die we de alveoli noemen. Het meervoud van alveolus is alveoli. Langs de alveoli lopen de arterieën en venen om zuurstof uit de ingeademde lucht op te nemen en co 2 af te geven. Hier ga ik dieper op in bij de video over gasuitwisseling. Als we de alveoli onder de microscoop zouden bekijken, zien we dit. De alveoliwand bestaat nog maar uit één cellaag. Hierdoor ligt het bloedvat super dicht bij de ingeademde lucht. Hierdoor kunnen zuurstof en CO2 effectief worden uitgewisseld. Verder zien we hier nog cellen van het afweersysteem, de macrovaag, en een cel die surfactant maakt. Surfactant is een beetje vloeistof die zorgt voor oppervlaktespanning waardoor de alveoli niet steeds dichtvallen bij het uitademen. En dan gaan we het nog hebben over de pleura. Zoals elk orgaan zijn ook de longen omgeven door een vlies. Deze heet de pleura en heeft twee lagen. De makkelijkste manier om het je voor te stellen is een ballon die wordt geplet. De vuist is dan de long en de ballon is de pleura. Er zijn dus twee lagen van de pleura. Eentje die aan de long vastzit, de pleura visceralis en één aan de wand van de thorax, de pleura parietalis. In ons ballonvoorbeeld zit er natuurlijk lucht in de ballon. Maar als we dat naar de pleura vertalen, zien we eigenlijk dat de ballon bijna helemaal leeg is. Er zit alleen een klein laagje serieuze vloeistof in, zodat de twee lagen makkelijk over elkaar heen kunnen bewegen tijdens de ademhaling. Deze vloeistof zorgt ook voor oppervlaktespanning, waardoor de longen eigenlijk zijn opgehangen in de thorax. En we zien dat als deze spanning wordt doorbroken, dat de long inklapt. Dat wordt dan een klaplong genoemd, oftewel een pneumothorax. Je hebt geleerd over de anatomie van de long. Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het graag. En ook je mening lees ik graag terug in de reacties. Bedankt voor het kijken!